Verschil die armen maar Oh, ik had <laughs> nee, deze. Deze heeft een exact al gehad. Een... Maar uh, wauw, ja. ja. Hallo allemaal. Vandaag staat in het teken van een review van deze self doekjes van Kruidvat. Ook wel bronzing tissues genoemd. Het zijn doekjes die je zo uit de verpakking kunt halen. Je, je koopt twee doekjes voor 99 cent. En daarmee kun je, je zowel je gezicht, hals, decolleté, armen als benen uh, zelf tennen. Dus dat is natuurlijk ideaal en heel makkelijk mee te nemen. Uh, als je bijvoorbeeld op vakantie gaat of wat dan ook. Niet dat we nu nog op vakantie kunnen. Lekker voor wat, Lotje. Oké. Okay. Maar goed, ik zal even opnoemen wat deze tissues doen: kruidvetselen, self-tent tissues geven gedurende drie dagen een natuurlijke bruine tent aan gezicht, hals, decolleté, armen en benen. Vitamine E verzacht en helpt het verouderingsproces van de huid tegen te gaan. Neem dit tissue uit de verpakking, vouw deze open. Weegt het tissue over de huid, vermijdt hier hierbij kleding. Enkele uren na gebruik heeft de huid een intensieve bruine tijnt. Uh, na drie uur met een nieuwe tissue herhalen. Oh, je kunt het zelfs nog herhalen. Oké, okay, dat heb ik niet gedaan. Maar wat ik wel heb gedaan, is vanmorgen één tissue uit de verpakking genomen. En uh, deze ja, aangebracht. Dus laten we daar eerst maar even naar gaan kijken. Hallo, goedemorgen. Ik zit een beetje vanmorgen met het licht, want ik kan niet zitten waar ik normaal gesproken zit om een video te maken. Dus ik sta hier even lekker in mijn slaapkamer. Ik heb hier die tenningsdoekjes van Kruidvat, die ik zo ga gebruiken. En um, zodat je nu ook een beetje kunt zien hoe wit ik ben, want ik ben echt best wel wit. Ik ga één doekje gebruiken om te kijken wat het resultaat is. En zowel voor mijn armen als voor mijn benen. Oh, ik zal hem misschien ook wel even uit de verpakking halen. Ja, dan kunnen je zien hoe het eruit ziet. Nou, zo ziet het doekje eruit. Het is gewoon wit. Het lijkt eigenlijk een beetje op zo'n uh, toiletdoekje, weet je wel. En hij ruikt wel, uh, wel fris. Gewoon ja, hij kan niet echt thuis brengen. Maar uh, ja, je zou verwachten dat het er misschien bruin uit zou zien of zo. Maar dat is dus niet. Ja, en hij is best wel uh, dik. Dus het zou ook iets zijn om je make-up eraf te halen. <laughs> zo voelt het ook wel. Hij is heel zacht. Oké, okay, nou ik ga dit aanbrengen. En dan uh, tot vanavond voor het eindresultaat. Ik ben... Het is nu exact twaalf uur later. Oké, okay, het licht is ietsje anders. Want het is nu avond. Maar volgens mij komt het wel een beetje overeen. Maar dit is dus het eindresultaat. En zo jongens, zoals jullie zien, check mijn armen. <laughs> ik ben echt best wel bruin geworden. Dit heeft echt best wel goed gewerkt. Ja, het is echt. Uh... Je ziet echt goed, goed verschil. Die arm van mij. Oh, vooral deze. deze heeft een extra portie gehad of zo. Maar, uh, wauw, ja. Je ziet echt heel goed resultaat. Mijn benen. Zien jullie mijn benen? Mijn benen zijn ook een stukje bruiner geworden. Die benen die zijn wel iets minder bruin dan de rest van mijn uh, lichaam. Tenminste, dat is mijn gevoel. Als je, als je mij zo ziet. Ja, ik ben echt. Ik ben echt wel een stuk. Zal ik bruinig geworden? <laughs> Volgens mij staan mijn ogen ook iets. <laughs> ik ben ook zoveel meer wakkerder dan vanmorgen. Ik was vanmorgen zo moe. Ik denk dat je een beter verschil... Um, ...dan wat je nu ziet en in combinatie met vanmorgen... ...dat krijg je niet. Dus um, ja, wat dat betreft... Uh, ...dat is best wel top. Dus waar het op neerkomt is dat de doekjes van Kruidvat echt wel goed resultaat geven. Als je kijkt naar mijn arm, het is echt zoveel bruiner. Dus ja, ik weet niet. Het is moeilijk nu te vergelijken met iets anders. Maar wat jullie wel een beetje kunnen zien, is dit verschil. <laughs> Want ik ben niet zo netjes geweest met het overal aanbrengen. Ik heb toch een beetje met de Franse slag gedaan vanmorgen. Maar ja, zoveel tijd heb je ook niet. Ik bedoel, je kleed je aan, je gaat ontbijten, je moet daar naar werken. Um, ik weet ook niet precies hoe heftig het effect zou zijn. Maar zoals je het hier ziet, <laughs> is het effect best wel intens. Wat ik merkte aan die tissues is dat. Uh, in het begin echt best wel vochtig zijn. En dan verdeel je het over je bovenlichaam. En daarna ging ik door met mijn benen. Maar ik merkte dat het effect op mijn benen... En dat merk ik nu ook aan het resultaat, aan, de, aan het kleurresultaat op mijn benen. Dat het toch echt veel minder is dan op mijn armen. Op mijn armen zie je het super goed. En daar was ik dus met dat doekje begonnen. En uh, blijkbaar zit er dus niet genoeg product op het doekje om je echt je hele lichaam te doen. Ja, dat is eigenlijk wel jammer. Want je zou met één doekje gewoon eigenlijk alles willen doen. En nu heb ik niet eens mijn gezicht meegenomen. Dus kun je nagaan. De geur van zelf ruik je niet aan de doekjes. Maar gedurende de dag, dan merk je op een gegeven moment wel, dan ruik je een beetje zo'n metaalachtig geurtje. En dat is wel van die, ja, van die... Diezelfde en doekjes. Dus dan denk je. Oh het werkt wel. echt Want dan begin je dat te ruiken. Maar het is best wel moeilijk. Om het product helemaal gelijkmatig aan te brengen. En ook omdat het doekje dus best wel snel droog wordt. Vraag je nog af. Van, werkt het nog wel? Breng ik nog wel iets aan? Of moet ik nu gewoon een nieuwe pakken? Dus dat vind ik wel echt verwarrend. Ik zou het fijn vinden als de doekjes nog iets natter zouden maken. Iets meer product. In, het, in de verpakking zouden stoppen. Dus iets, ja, iets meer self product. Zodat je echt het gevoel hebt dat je je hele lichaam ermee kunt doen. En nu zou jij dus eigenlijk twee doekjes nodig hebben gehad. Maar ja, wat heb ik dan liever? Heb ik dan liever een self loodje lotion? Of deze doekjes? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb denk ik liever de self-tan lotion of een milk of een olie of wat dan ook waar een self-tan erin zit. Omdat je dan zelf meer in charge bent over waar je het aanbrengt. En je weet ook van jezelf van oké okay, daar heb ik al gesmeerd want daar is het een beetje vochtig. En met dit doekje het trekt het zo snel in. Dus je kunt jezelf heel snel aankleden als je het hebt aangebracht. Maar het trekt zo snel in dat je op een gegeven moment niet meer weet welk gedeelte je wel en niet hebt gedaan. Dus je moet een soort van heel goed systeem ontwikkelen... ...om uh, bijvoorbeeld eerst de bovenkant van je arm, daar naar de zijkant, daar naar de achterkant... ...of ja, ik weet het niet... ...om zeker te weten dat je alle plekjes hebt meegenomen... ...en dat je niet, zoals ik, dat enorme kleurversil krijgt van plekjes die je toch hebt overgeslagen. Ik denk dat het mooiste resultaat is als ik vanavond voordat ik ga slapen... ...nog een keer doekjes aanbreng, bijvoorbeeld op mijn been... ...omdat ik echt merkte dat daar het verschil minder groot was... Dus uh, dat ga ik nog even doen. Ik ga uh, nu nog even het doekje aanbrengen op mijn benen. Dan ga ik morgenochtend met hetzelfde licht als vanmorgen. Ga ik een foto maken van mijn benen. En dan hopelijk kunnen jullie ook goed het verschil zien. Tussen als ik het vanavond aanbreng en hoe het dan morgenochtend is. Dus heb ik eigenlijk twee soorten behandelingen gedaan. Dan ga ik even erin knippen en plakken. Oeh, en zoals je hier ziet, zie je het verschil tussen de, de twee foto's van mijn benen. En je ziet echt wel verschil tussen mijn, de kleur van mijn benen van dag 1 en dag 2. En dat zijn dus eigenlijk twee applicaties, twee verschillende dukjes aangebracht. Ja, je ziet wel echt goed verschil. En zo'n tweede applicatie is zeker nodig voor meer kleurverschil. Uh, dus zou ik het aanraden aan mijn vriendinnen? Ja, maar alleen aan vriendinnen die het heel gelijkmatig kunnen aanbrengen. En die zeker twee doekjes gaan gebruiken. En niet vriendinnen die even met de Frans slag net zoals ik <laughs> het product aanbrengen. Dan zou ik echt liever een self done lotion adviseren. Ik hoop dat je deze review leuk vond. En dat je er iets van hebt opgestoken. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Dat kan via de button hier. En uh, nou ja, geef een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Heb je dan nog andere producten die je heel graag wil laten uh, reviewen. Stuur me dan een berichtje in de comments. En dan ga ik een product voor jou uitproberen. Vind ik super leuk. Tot de volgende video. Bye!